Hey jongens, leuk dat jullie weer kijken. De video van vandaag zal gaan over tips om je huid echt veel beter, veel straler, veel mooier te maken, veel egaler. Want ik merk dat ik gewoon heel veel vragen krijg over, ik heb dit probleem met mijn huid, wat moet ik eraan doen? Of heb je nog tips voor producten? Dus ik dacht, nou ik ga jullie gewoon vijf tips meegeven om je huid er beter uit te laten zien. En We beginnen met tip nummer 1. Oké, okay, de eerste tip gaat over reiniging van je huid. Want we kennen het allemaal wel dat als je uit bent geweest of je hebt een zware dag gehad en je denkt van oké, okay, ik heb echt geen zin om mascara af te halen of mijn foundation te verwijderen of wat dan ook. Misschien heb je wel helemaal geen make-up op, dat kan natuurlijk ook. Toch blijft het heel belangrijk om je make-up eraf te halen, omdat je gedurende de dag, ja, je hebt natuurlijk de viezigheid van buiten, weet je, uitlaatgassen. Uh, ja, echt eigenlijk radicalen die je huid uh, uh, vies maken eigenlijk. En uh, daarom moet je gewoon voordat je naar bed gaat, moet je huid reinigen. Zodat je zorgt dat je niet al die vieze stoffen meebrengt, je bed in en dat je op je kussen ligt. En dat het op je kussen lekker even al die bacteriën verspreid worden. Dus reiniging voor je huid is gewoon heel belangrijk. Ik heb een aantal producten die ik heel erg fijn vind om mijn huid te reinigen. Ik zal er een aantal delen eerste product is de micellaire reinigingsdoekjes van Garnier. Oh, die zijn zo fijn. Deze zijn verrijkt met olie en die zijn ontzettend zacht voor je huid. Het prikt absoluut niet. Ik vind de roze variant ook heel erg fijn. Uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar micellaire doekjes zorgen ervoor dat eigenlijk al het vuil van je huid gewoon wordt afgetrokken en in die doekjes gaat zitten. Zonder dat je echt heel hard hoeft te wrijven. En Dat is zo ontzettend fijn. Uh, wat ik ook heel erg fijn vind om te gebruiken is micellair water. Micellair water van Garnier is echt zo prettig. Dat werkt ook ontzettend goed. En ik heb onlangs... Dan moet ik even erbij pakken. Wacht even. Deze micellare foam van de Hema ontdekt. Het is micellar refreshing cleansing mousse. Voor all uh, skin types. Dus maakt niet uit wat voor soort hoort je hebt. Uh, je kunt het gebruiken als een mousse, gebruik je een pompje, doe je op een washandje of lekker onder de douche. En daar uh, masseer je je hele gezicht mee in. En um, ja, alle make-up komt er zo makkelijk af zonder dat het prikt. En dat is gewoon echt ontzettend fijn. Ik merk aan mezelf dat als ik mijn huid minder goed schoonmaak, dat ik dan de dag erop meteen allemaal beeldjes heb. En uh, roodheden en dergelijke. Dus dan denk ik van, oh ja, oké, okay, dit lag echt aan mezelf. Ik had gewoon mijn huid beter moeten schoonmaken. Dus gewoon reiniging, dat is echt gewoon de master. Dat is echt de nummer één. Oké, okay, verder is de juiste verzorging ook heel belangrijk. Kijk, alle soorten huidtypes zijn anders. Dus misschien is jouw huid heel erg droog. Of misschien is jouw huid gecombineerd, een beetje vet, een beetje droog. Of misschien heb je gewoon een normale huid die nergens last van heeft. Of uh, misschien wel een meer vettige huid. Zorg dat de dagcreme die je gebruikt echt daarop afgestemd is... Wat ik op dit moment heel erg fijn vind... is de Daywear van Estee Lauder. Het is een Multi Protection Antioxidant uh, 24-Hour Moisturing Cream. En ja, deze ruikt echt naar komkommer. Is zo fijn, brengt heel fijn aan. En trekt ook heel snel in je huid. Dus niet dat het een vettig laagje achterlaat. Ik heb hem dan speciaal voor de droge huid... Maar hij wordt ook verkocht voor de normale huid. En ja, dit is gewoon echt een hele prettige crème. Maar zoals ik al zei, het hangt echt af van jouw huidtype. Dus misschien wat voor mij werkt, hoeft niet per se voor jou te werken. Het is echt een beetje uitproberen. En je kunt altijd, als je bijvoorbeeld een Douglas of een Easy Paris binnenloopt, kun je altijd vragen om een sample, om het een beetje uit te proberen. Om te kijken hoe jouw huid erop reageert. Maar dat is wel echt heel belangrijk. Wat ik ook heel erg fijn vind, zeker nu dat het winter wordt en je huid is echt droger tenminste mijn huid is echt heel droog in de winter. Op een gegeven moment krijg ik ook eczeem en zo. Dat is echt heel vervelend. Gelukkig zijn we daar nog niet. Uh, maar wat ik heel erg prettig vind is uh, het, de facial oil van Hema. Uh, dat is eigenlijk een soort van combinatieolie. Er zitten verschillende soorten olieën in. Macadamia oil, um, almond oil, van alles. Allemaal uh, in dit potje. Je brengt het heel gemakkelijk aan met een pipetje. En uh, je huid voelt nadat je het hebt gereinigd gewoon heel erg prettig aan. Zeker als het wat droger is, is het gewoon heel fijn om deze aan te brengen. Ik breng hem zelf soms aan onder mijn foundation en dergelijke. Omdat het gewoon heel erg verzachtend is. En ja, het voelt gewoon heel comfortabel. En um, nou ja, dit serum is echt slechts 6,50 euro. Dus je kunt het uitproberen. Kijken of het iets voor jou is. Zo duur is het niet. Um, ja, ga het gewoon uitproberen. En kijk wat voor jouw huid werkt. Oké. Okay derde tip die ik heb, is scrubben. Ik krijg best wel veel vragen over scrubben, want hoe vaak moet je nou scrubben? Sommige mensen scrubben echt elke dag. Oké, okay, dat is niet de bedoeling. Je mag niet elke dag scrubben. Want uh, ik zal even vertellen wat er gebeurt. Als je elke dag je huid scrubt, scrub je elke dag een zeg maar, laagje af van je huid. Maar dat laagje is ook juist de bescherming tegen de invloeden van buitenaf. Dus ik zou maximaal twee keer per week scrubben. Uh, met wat voor scrub cream, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zolang je maar geen scrubgel gebruikt die ook voor het lichaam is. Want dat zijn echt van die hele grove korrels. En uh, die kunnen wel een beetje, ja, hoe zeg je dat, um, beschadigend effect hebben op je huid. Dus je moet wel echt een uh, scrub hebben die speciaal voor je gezicht is. Anders is het echt veel te heftig. Ja, en maximaal twee keer per dag. En heel zachtjes scrubben. Uh, vooral op de gebieden waar jij het nodig hebt. Dus niet te hard. Gewoon heel rustig, relaxed. En um, bijvoorbeeld bij mij is mijn kin en mijn neus zijn altijd een beetje onzuiver. Dus daar scrub ik vooral. En de andere gebieden laat ik eigenlijk zowat met rust. Dus daar doe ik het echt heel zachtjes. Wat uh, echt de goedkoopste scrubmethode is en wat heel fijn is, is baking soda. Waar ik ook eerder een video over heb gemaakt. Waar je je tanden mee kunt witten. Nou ja, met wat kun je niet met baking soda. Dat is echt bizar. Uh, maar scrubben met baking soda is heel fijn, heel goedkoop. En um, ja, gewoon zacht genoeg. Weet je, niet te heftig, maar het werkt wel. Dus dat is echt enorm prettig. Maar zeker niet meer doen dan twee keer per week hoor. Want anders irriteer je de huid alleen maar. En dan kun je alleen maar gewoon meer buisjes krijgen. Dus daar echt rustig mee omgaan, oké? Okay? <laughs> um, wat verder ook heel belangrijk is, is om op je voeding te letten. En um, ja, ik merk gewoon aan mezelf dat als ik heel veel water drink, dat mijn huid daar echt van opknapt. Dus veel water drinken is echt een goede tip. Uh, ook merk ik bijvoorbeeld aan mijn eigen hart als ik veel chocola eet, dat ik dan... ...onzuiverheden krijgen en puistjes en dergelijke. Dus dat probeer ik een beetje te vermijden. Ik eet niet echt uit mezelf chocolade... ...behalve als ik uit eten ga. Een toetje is nou, iets met lava cake want Dat vind ik super lekker. Maar los daarvan uh, eet ik eigenlijk nooit chocolade... ...omdat mijn huid er dus best wel erg op re uh, reageert. Dat merk ik gewoon... Dus daar pas ik mee op. Maar misschien heb jij dat ook wel. Herken je dat wel? Dat jouw huid ook ergens best wel heftig op reageert? Dan moet je dat gewoon vermijden. Niet eten. En dat kan gewoon zijn. Hè? Mijn broer heeft het bijvoorbeeld met pinda's. Als hij pinda's eet, nou... Dat is, ja, dat is echt heftig effect. Dan heeft hij ook allemaal puistjes. Het lijkt net alsof hij weer 16 jaar is. En nou ja, Dat is niet prettig. Dus dat is zeker wel van toepassing... ook op hoe je huid eruit ziet. Wat je eet. Veel groente, veel fruit, veel water... Niet te veel alcohol en dergelijke. Nou ja, goed. Als je daar goed mee omgaat, denk ik ook wel dat het echt een slok op een borrel kan schelen. En dan de vijfde en laatste tip die ik voor je heb, is neem regelmatig een maskertje. Ik vind maskers zo fijn. Het werkt heel ontspannen. En uh, ik voel me altijd zo lekker relaxed als ik even een uh, maskertje pak. Wat ik heel erg fijn vind, is het Intensive Moisturizing Mask van Rituals. Die is zo fijn. Um, die voelt gewoon heel comfortabel aan. Heel zacht, prikt niet. En die hydrateert je huid heel fijn. Wil je nou echt een reinigend masker? Want dat kan ook, weet je, als je veel onzuiverheden hebt. De Body Shop heeft een Seaweed Ionic Clay Masker. Dus dat is een klein masker. Ja, het potje ziet er niet heel goed uit. Maar dat komt dan ook best wel vaak gebruik. Als ik zeg maar, onzuiverheden heb, of in één keer een uitbraak van allemaal roodheden of puistjes of wat dan ook... Nou, dan gebruik ik dit masker, laat ik er zo'n 10 minuutjes op zitten en dan wordt het helemaal droog. En dan kun je ook bijna niet meer je gezicht bewegen. <laughs> Dat is best wel grappig eigenlijk. En um, um, ja, dat trekt gewoon al het vuil uit je huid. En dat is ja, echt super prettig. Dus dat vind ik ook echt een aanrader. Maar dit is wel echt voor de, een beetje de onzuivere huid. Dus als je een huid hebt moet je hier absoluut niet aan beginnen. Dan moet je gewoon lekker een energizing mask of een hydraterend masker kiezen. Of een verzachtend masker. Dan is dat gewoon veel prettiger. Nou, dit waren eigenlijk de tips die ik voor je heb. Heb je zelf ook nog tips? Of heb je nog vragen? Wil je nog meer weten? Laat het me weten. Voeg een comment toe onder deze video. Uh, in ieder geval leuk dat je hebt gekeken. Uh, je kunt me volgen op Snapchat of op Instagram. Het allebei Lortje Euser. Daar kun je hem al vinden. En uh, heb je nog tips voor andere video's of wat dan ook? Uh, laat het me weten. Ja, daar dus sta ik gewoon heel erg voor open. En uh, geef je duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dan wens ik je voor nu nog een hele fijne avond toe. En zie je de volgende keer. Doeg!